Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Like we were the chosen people. <laughs> I've grown up understanding, thou shalt not kill. What had happened? There's darkness in all of us. Day is Ik werd eigenlijk vastgegrepen door mensen van ja, je moet mee. He, dit, dit is het, dit is, uh, de, we gaan met z'n allen een, een, een, in de groep gaan, we een enorme kracht neerleggen in het midden om het nieuwe jaar te bekrachtigen. We nodigen daar allerlei spirits en zo in uit en nou ja, dus mijn, ik werd echt bij, met mijn handen erbij gesleurd. En toen heb ik me echt losgerukt daarvan, om één voor twaalf zo ongeveer. Ik dus zei van, nou nee, dat doe ik dus niet. Het werd, werd voor mijn gevoel de hele groep, hè, Dus de groeps, het groepsbrein keek mij in één keer aan. En dat was echt een hele heftige, doordringende blik. Een niet-menselijke blik. Um, een hele aanvallende blik van, oh nee, doe jij niet mee? Boem. En toen werd ik er echt uitge, uit energetisch uitgeduwd, dat ik echt in één keer mezelf meters verder van die groep terugvond. Terwijl ze helemaal uh, euforisch, ook in, in, in een bepaald soort transmuziek, want die hoort daarbij, ook helemaal in opgingen. En ze zagen mij ook niet, meer. ik bestond ook niet meer, ik stond ook echt in mijn eentje in een andere dimensie. We zullen ook zien, de aankomende tijden, dat secten en culten, geloofssystemen, werkelijkheidsleersystemen, hoe je het ook wilt noemen, zullen ophouden te bestaan. Dat is het begin van het uiteenvallen van de wereld, religies. Die zullen ook uit elkaar vallen. En dat is niet omdat dat... Beter is, maar dat is omdat de mensen in die structuren voelen er klopt nog steeds iets niet. Hoe goed het ook is geweest wat ik heb gedaan en wat ik ook heb geleerd. Het heeft mij veel rijkdom gebracht en veel inzicht. Maar het is niet voldoende. Het is nog steeds buiten mezelf. Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik een soort, van, als een soort vuurbal uh, door de eters schoot en op een gegeven moment... Um, in een, bij ja, een soort bijeenkomst terecht kwam, wat zo sereen was, en zo stil en zo openend op zichzelf door een, uh, een ongeduide waarneming naar mij toe. Dat ik eigenlijk uh, instant mijn zelf verloor, soort van. En dat gaf geen leegte. Hè? Dan zou je denken, ja, maar als ik mezelf kwijt ben, dan ben ik leeg of zo. Dat gaf geen leegte, maar dat gaf ja, een, een soort vervulling die ik hier op aarde uh, nog niet heb meegemaakt. Dat was heel dat was op zichzelf al heel transformatief, dat ik dus gewoon niks meer over had om mijn naam op te plakken. En um, alsof er uh, dus, um, door mij heen meegekeken werd, zeg maar. Dus, ik, dus, dus, dus dat heeft niks te maken met dat mensen dus het allerlei geheimen van mij zien en zo, en door mijn lichaam heen kijken en inbreken in mijn energie. Maar het heeft te maken met een gezamenlijke blik die, um, uh, die zo krachtig is dat die eigenlijk door de wezens die daarbij aanwezig zijn heen schouwt. En dat, het, dat er ook niet een doel is om in te schouwen. He, want een doel ja, dat is al heel snel een soort projectielachtig iets he, waar je op kan schieten of op iets van kan vinden. Uh, maar het ging er juist om, om die waarneming elke keer zo breed mogelijk te trekken. Dus veel breder um, ja, dan ik hier ken. Alles is holografisch bewustzijn. En dan wil ik dit voorbeeld en de werkelijke situatie nog graag aan toevoegen. Om het nog dieper door te laten dringen hoe alles, maar ook werkelijk alles met elkaar verbonden is. En hoe het voorstellingsvermogen van de mens dat alles niet verbonden is. Dat je alleen bent, dat je in eenzaamheid verkeert. Dat dat precies de schakel is. Waardoor jij in die eenzaamheid kan blijven zitten.